We zijn weer terug op het veld. De grond was hartstikke bevroren afgelopen weekend. Toen toch gelopen met de GPS een aantal plekken gemarkeerd. Die gaan we nu opgraven. De eerste is een halve Willemscent. Kijken wat er nog meer uit de grond komt. Nou, het tweede signaaltje wat ik gemarkeerd had. Vierkant oorlogsgeld. En deze is gewoon nog leesbaar, 5 cent. Voor het jaartal moet ik hem nog even schoonmaken, maar mooi dat het stukje oorlogsgeld zo scherp nog uit de grond komt. Je ziet hem straks terug. Oh nou, volgende een massief stuk lood. Leek eerst minuutje, maar dat is veel te zwaar voor in de niet echt een kop op geen idee wat het is als je het weet laat even een berichtje achter volgende vondst deze uh, beugel geen idee hoe oud het is denk niet zo heel oud geen idee wat het is kwam wel van uh, aardig diep nou volgende vondst een beetje onduidelijk de ene kant uh, glimmend en dan draaien we hem om. En dan. Koperkleur. Lijkt hier een puntje in te zitten. Misschien een oude knoop of zo, ik heb echt geen idee. Ik ben benieuwd of er dracht kunnen komen wat het is. Nou, dat is de volgende. Precies op de plek waar die gemarkeerd was: grote knoop. Button. Oogje er nog aan. Geen idee. Helemaal kaal aan de bovenkant. En de volgende vondst. Een vorkje. Mooi signaaltje, 81. En een muntje. Even schoonmaken. Duitje. Overijssel. 1768. Ah, nog redelijk leesbaar. 1 cent. 1971. Niet oud. Maar wel weer een muntje. Volgende voorwerp. Vrij zwaar. Kwam ook van redelijk diep en de randjes wat zilverkleurig of uh, goudkleurig alsof het verguld is geweest en hier bij mijn duim lijkt er een uh, merktekentje in te staan het is ook vrij zwaar geen idee wat het is we gaan het thuis beter schoonmaken en uh, ja, misschien dat iemand van jullie weet wat het is laat het even weten Volgende vondst: musketkogel. Die heb ik hier nog niet veel gevonden op dit weiland. Muntje: leeuwencentje. Echt nog mes scherp. Voor het ja moet ik hem nog even wat beter oppoetsen, maar. Ziet er goed uit. Nou, volgende vondst. mooie knopje voor een deur of kastje geen idee wat het is ziet er wel leuk uit nou weer een muntje Willemcent 1824 hij is nog mes scherp als die een nachtje in de olie heeft gelegen wordt hij nog mooier tijdje hebben we het niet gevonden een mooie Goede conditie, leuke munt. Weer een muntje erbij. Ik denk een duitje, gelria. Niet helemaal zeker, is niet goed leesbaar. Thuis even oppoetsen. En we gaan vrolijk verder met weer een leeuwencentje volgende weer een leeuwencentje de volgende vondst is een mooi klein gespje volgende vondst mooi versierd geen idee wat het is heb je een idee laat even berichtje achter kogel ik heb er geen verstand van maar voor de liefhebbers nou deze kant leesbaar en voor mij helemaal nieuw ik moet hem thuis wat beter leesbaar maken maar ik ben reuze benieuwd